problemen die nog niet helemaal opgelost zijn. We doen onze uiterste best om uh, Carmen, Carmen Dupont, de activiste die in Lesbos zit, uh, live in onze um, Facebook-event te krijgen op dit moment. Um, ik denk dat wij um, allemaal samen, of ik toch alvast, nog uh, een beetje de, het nieuws van daarnet aan het uh, verwerken zijn dat de Nationale Veiligheidsraad in België aangekondigd heeft dat de beperkende maatregelen zeker nog tot uh, begin mei uh, van kracht blijven en uh, ja dat betekent dat we dag in dag uit uh, onze uh, ja, effect van deze coronapandemie voelen en dat betekent dus ook dat ik uh, tegen jullie aan het praten ben um, vanuit mijn kot uh, in het Gentse en ondertussen is Carmen uh, er inderdaad um, bijgekomen dat we dat ik inderdaad uh, zoals jullie allemaal, uh, thuis zitten, maar dat we toch apart en samen rond mensenrechten actief kunnen zijn. Vandaar ook ons project Amnesty at Home, waar dat dit Facebook-event met enige vertraging dan toch uh, van start kan gaan. Um, misschien eventjes heel kort uh, naar jou, Carmen. Um, zit jij ook in je kot? Ik zit ook in mijn kot. Ik zit in mijn uh, kot in uh, Mytilini, de hoofdstad, hoofdstadje. is een betere woord misschien van, uh, van Lesbos. Mm. Uh, en ook heel uh, erg beperkte bewegingsvrijheid hier. Hè. We moeten ook altijd zelf een verklaring opmaken altijd als we naar buiten gaan. En uh, ik word regelmatig gecontroleerd door de politie, dus ze nemen het hier wel serieus. Oké, okay, maar uh, geen probleem om bij onze... Um... Op, bij ons facebook event, event te zijn waarvoor uh, heel veel dank ik wil ook uh, iedereen die nu al aan het kijken is en hopelijk komt er nog wat uh, volk bijgaande weg uh, bedanken om, om eventjes tijd te maken voor mensenrechten voor mensenrechten uh, in griekenland de mm, situatie is zoals ik al zei is moeilijk hè. de maatregelen blijven nog duren ook in griekenland is, uh, is ze zo moeilijk zoals carmen ook net zei misschien sommige van jullie zijn zelf, zelf ziek geweest kennen mensen die ziek zijn Misschien worden jullie geconfronteerd met financiële um, of, of andere problemen uh, of hebben jullie last van, ja, van de eenzaamheid en het lange isolement. Maar daarom is het te belangrijker om vandaag ook apart en uh, samen solidair te zijn en dit keer met de, met de mensen uh, in Griekenland en in de, in de kampen in, uh, in Griekenland. Um, Carmen is bij ons, Carmen Dupont. Zij is een, uh, een activiste die, zoals ik kon horen, momenteel op uh, Lesbos zit. Ze werkt daar voor een, uh, ja, een lokale, een grassroots um, organisatie, Lesbos Solidarity. Ze was al in 2017 en 2018 was ze al eerder in uh, Lesbos om daar... Uh, met en voor de migranten en vluchtelingen die uh, aankwamen in Griekenland uh, te werken, samen met Lesbos Solidarity. Uh, in ons gesprek zal dat zeker uh, nog aan bod uh, komen. Maar voor we van wal steken, wouden we eigenlijk heel graag um, ook eventjes... Ja, de mensen waarover het eigenlijk gaat, waarmee we solidair zijn, eventjes aan het woord laten, de mensen in de kampen zelf. Nu, het is onmogelijk, omdat, het was al moeilijk om, om, om dit gedaan te krijgen, het is jammer genoeg onmogelijk om hen rechtstreeks op deze manier een stem te geven, maar we willen jullie wel vragen om eventjes mee te kijken naar een, naar een opgenomen getuigenis, een heel korte clip van een tweetal minuutjes, heel recent opgenomen, waar, waarbij iemand ons uh, meeneemt in het kamp zoals het vandaag ook uh, met uh, de hele COVID-situatie uh, um, uh, bezig is. Ik uh, deel eventjes dit filmpje met jullie twee minuutjes en uh, daarna zijn we terug. to respected Greece government, UN, EU, and humans in the world. We are about 20,000 people, include children, women, men, young, and old, humans in Muria Camps, Lesbos. We are still alive and clean from COVID-19. And here, as soon as possible, this epidemic virus will arrive to Muria Camp. On that time, it is so late to take decision and decide about these huge numbers of people and if it arrives to this camp these twenty thousand people will get it within 24 hours because all these peoples are waiting for the long queues of foods bathrooms toilets and etc the hygiene of baths and toilets are very very worst. we don't have enough water to get wash our hands and do baths still didn't become zombies. Please, please, take a decision and get out of here and divide these people to a safe places. Otherwise, human, human genocide and refugees extinction will happen in this island. We would, like to, we would like from respected Greece government, UN and EU to not forget these people in here because a huge number of children and women are in this camp. We know this is a very hard and critical situation to all the countries around the world. Due to handling this big problem of epidemic virus, we wish all the humans around the world get right from this virus and live their life in happily and we want a safe world without any violence and war. Your sincerely, thank you. So. Dat was al een, een heel indringende kijk in, in Moria, in een van de kampen op Lesbos waar jij zit, Carmen. Misschien is dat een, ja, een perfecte samenvatting voor wat we eigenlijk vandaag ook willen meegeven aan de mensen die kijken, kijken en luisteren. Misschien we hebben we nu eventjes iemand in het kampantwoord gehoord en enkele beelden gezien. Jij, in je eigen woorden of in je eigen beleving, hoe zou jij de situatie nu omschrijven daar? Ja, ik ben uh, heel blij dat we die clip hebben kunnen laten zien, want ik vind het altijd heel moeilijk als ik die vraag krijg. En ik krijg die vraag uiteraard vaak en ook van het thuisfront. Hoe is de situatie daar? En ja, zoals je ziet op die beelden, hè, hoe, hoe beschrijf je zoiets? Um, de situatie in het, in het kamp, ik ben hier nu uh, opnieuw vijf weken uh, in, uh, in Lesbos. Ik ben uh, rond begin maart opnieuw aangekomen. Dus ik ben um, ook door de COVID-maatregelen zelf niet, niet opnieuw naar het, naar het kamp geweest. Uh, maar we hebben natuurlijk contact met mensen daar en uh, we proberen uh, goed te monitoren wat er zich afspeelt. Uh, en we hebben het gezien, hè... Uh, als je spreekt over social distancing en uh, regelmatig je handen wassen, dan is het wel heel duidelijk dat zoiets helemaal onmogelijk is in Moria. Um, op gewone dagen is het daar al heel moeilijk zelfs om, uh, om bij een kraan te geraken voor iemand. En dan moet je nog hopen dat er water uitkomt. Dat is iets dat al, al heel lang een probleem is in het kamp. Dat er vaak maar voor enkele uren lang echt, uh, echt water is. En er is een, een kraan voor per 1300 mensen op dit moment. Ja. Dat is misschien iets, uh, want ja, we zagen natuurlijk al op de beelden heel veel mensen, dat is iets dat we ook altijd hier, we horen altijd de overbevolkte kampen in Lesbos. Hoe, over hoeveel mensen spreken we nu eigenlijk uh, op de Griekse eilanden en misschien op Lesbos uh, specifiek? Uh, in Moria-kamp spreken we nu over een, een, uh, een goede 20.000 uh, mensen, uh, waar ook heel veel families met kinderen bij zijn en waar ook ongeveer op dit moment 850 niet begeleide minderjarigen. Bij. En dus we spreken over, over kinderen die soms ja, 12, 14 jaar oud zijn, ook die daar dus helemaal alleen zijn, mm -hmm. uh, helemaal ook in een, in een onbeveiligde uh, situatie. Mm -hmm. um, je, je, je sprak toen we elkaar daar net even spraken, zei je van ja, ik uh, ben blij dat het net iets rustiger uh, weer is. Dat is misschien ook positief voor de internetconnectie, maar natuurlijk als we aan het denken en aan die mensen kun je de voorbije dagen ons blijkbaar heel slecht doen. Ja. Wat moeten we ons daarbij dan voorstellen? Hoe die mensen dan moeten doorkomen? Je moet je daarbij voorstellen dat mensen heel vaak zelf een geïmproviseerde tent gemaakt hebben voor zichzelf en hun familie. En ja, het was, het was vannacht ook echt aan het stormen, en daarnet ook enkele uren heel hard aan het aan het regenen en dan, uh, ja, dan denken wij altijd onmiddellijk aan wat er zich nu afspeelt in, uh, in Moria. Uh, ja, in, in, in zomertentjes en zelfgemaakte constructies, uh, ja, uiteraard uh, uh -huh. kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Plus ook, interessant om te vermelden, is dat nu de mensen die de laatste twee weken komen er geen bootjes meer aan uh, in Lesbos, uh, maar daarvoor wel nog af en toe. En dan uh, heeft de overheid beslist omwille van corona, hè, is dat nu, uh, nu het, het excuus zogezegd, om die mensen niet naar Moria over te brengen, maar eigenlijk gewoon daar te laten, letterlijk waar ze aangekomen zijn. Dus je moet je nu voorstellen dat er letterlijk in het, in het noorden van, uh, van Lesbos groepen zijn van mensen tussen de 30 en de 40 mensen, uh, met baby's erbij, echt gezinnen met kinderen. Uh, die eigenlijk heel lang zelfs gewoon op dekens op het strand binnen hebben moeten slapen. Uh, omdat eigenlijk ook in bepaalde dorpen de lokale bevolking zich verzette, dat er zelfs tenten zouden worden opgezet voor hen. Mm. Die worden ja. ook letterlijk aan alle weersomstandigheden blootgesteld. Ja, dat, dat, dat, dat heel veel mensen, ja, heel, heel veel mensen inderdaad, die nu zelfs niet eens in dat kamp... Um, uh, Raken. Je vertelde inderdaad er er de laatste twee weken niet meer echt mensen bij Ik neem aan dat dat te maken heeft met de heel harde houding die we gezien hebben in de laatste ja, weken van, van de Griekse regering met heel veel pushbacks en zo. Heeft dat daarmee te maken of hoe moeten we dat zien? Ja, inderdaad. Als iets dat iets dat heel onrustwekkend is. Dat we de laatste weken opnieuw enorm vast, uh, vaststellen, is dat de Griekse kustwacht dus echt wel bootjes uh, terugduwt naar, naar Turkse wateren, wat natuurlijk volledig in strijd is met internationaal recht. Mm -hmm. uh, en wat ook echt wel mensenlevens op het spel zet. Um, ook begin maart is er een heel specifiek geval geweest van een, van een boot waarbij al de, de opvarenden, er waren ook video's van, uh, bevestigd hebben dat de Griekse kustwacht hen heeft aangevaren heeft geprobeerd van hen terug te duwen naar Turks water en hen dan, he, dan heeft achtergelaten uh, op zee. Uh, en daar zijn toen twee kinderen gestorven. Er is een babytje van twee weken toen verdronken en, uh, en een kleuter van, uh, van vijf jaar oud. En dan moet je je voorstellen dat die mensen uiteindelijk wel uh, de kust van Lesbos bereiken... En die ouders die net hun kind zijn verloren op zee, worden dan gewoon gevangen gezet. Maar al de rest, op een militair schip, zijn ondertussen overgebracht naar het vasteland in een detentiekamp. Uh, het babytje is vermist op zee en de kleuter is ondertussen in alle anonimiteit begraven ergens. Het is een soort van uh, ja, geïmproviseerd um, kerkhof hier voor vluchtelingen. Ja, dat is ook een deel van het verhaal natuurlijk. Je hebt de mensen die daar inderdaad al... Ja... Maanden, zo niet jaren. Ik denk dat er al meerdere jaren vastzitten uh, op, de, op de eilanden, de mensen die nog toekomen met alle drama's. Je gaf daar net al even aan van ja, sommige bewoners willen niet eens dat er tenten komen. Dat is, denk ik, iets wat wel veel mensen bezighoudt. Van hoe, wat is de reactie van ja, de, de, de, Griekse, de, de Griekse bewoners van Lesbos, de eilandbewoners? Hoe we hebben een paar jaar geleden heel, ja, ook heel gastvrije beelden gezien van hoe, hoe mensen ja, gered werden op zee, warme thee kregen, voedsel kregen enzovoort. Hoe zou je nu de sfeer uh, beschrijven ten opzichte van, van ja, de mensen die er al zijn en misschien de mensen die nog eventueel toekomen? Ja, de situatie is hier de laatste jaren enorm verslechterd en inderdaad niet alleen voor, voor asielzoekers die dan eh, terechtkomen in... in uh, ja, de hel op aarde in Moria-kamp zou ik zeggen. Um, maar ook voor de lokale bevolking. Uh, door heel de EU-Turkije-deal uh, zijn de Griekse eilanden eigenlijk ja, aan hun lot overgelaten hè, door de rest van, uh, van Europa. Dus asielzoekers komen nu vast te zitten op die eilanden. En natuurlijk, als je bedenkt, Lesbos heeft een bevolking van rond de 85.000. Um, er zijn nu waarschijnlijk in totaal rond de 25.000 uh, asielzoekers op het eiland. Uh, dat is ook wel heel normaal, langs de kant en heel begrijpelijk, dat er frustraties zijn vanuit, uh, vanuit mm -hmm. de lokale bevolking. Um, en die, die frustraties worden gedeeld ook door de activisten hier en door mensen zoals ik. Dat is allemaal heel begrijpelijk. Mm -hmm. Ik denk dat onze analyse hetzelfde is, maar de reactie is natuurlijk anders. Want vanuit mijn oogpunt uh, moeten we onze, onze woede en frustratie richten op de Europese Unie. Mm -hmm. um, en spijtig genoeg, ja... Zo'n situatie is een beetje een, een, een perfecte voetingsbodem, natuurlijk, ook voor extreem, uh, voor extreem rechts. Uh, die dan uh, natuurlijk alles doorschuift naar, uh, naar vluchtelingen, naar de vluchtelingen hier en ook naar iedereen die hen, uh, die hen ondersteunt. Mm. Uh, de laatste jaren hebben we die spanning als maar meer zien, uh, zien toenemen. En dan vooral de laatste maanden. En ik ben eigenlijk teruggekomen begin maart. Uh, eerlijk gezegd, wat ik, echt, ja, ik was heel erg bezorgd voor, voor mijn collega's en mijn vrienden hier. die letterlijk fysiek werden aangevallen. Journalisten die echt in het ziekenhuis belanden, uh, aangevallen. Er werden checkpoints opgericht uh, plots mm -hmm. door, door locals extreem, extreem rechts. Mensen die met, met kettingen en stokken rondliepen om, uh, klaar om mensen aan te vallen. Dus we zien hier echt een, een, een opflakkering van extreem rechts en extreem rechts. Uh, Geweldig, en dat is natuurlijk een, een heel, heel, heel zorgwekkende... Ja, ja. Um, ik onderbreek eventjes om mensen die nu zouden uh, um, ja, um, afgestemd hebben op onze Facebook Live, om hen welkom te heten. Uh, ik ben Wies de Graaf. ik ben directeur van Amnesty Vlaanderen en ik spreek... Live met Carmen Dupont, activiste die momenteel in Lisbos is. En we spreken over de situatie van uh, de mensen daar in de overbevolkte kampen. Uh, ik geef ook al eventjes mee. Straks ronden wij af binnen een, een tien minuutjes, een kwartiertje met ons vraaggesprek. En gaan we een aantal vragen van uh, de mensen die luisteren uh, hier beantwoorden. Dus je kunt die achterlaten in de comments onder uh, dit Facebook-event. Wij krijgen dat hier uh, straks uh, binnen. En dan kunnen we een aantal van die vragen vragen opnemen um, carmen ja dus we hebben we hebben ja, de situ situatie in de kampen we hebben het gezien in het filmpje en het clipje we hebben, een, we hebben het je horen beschrijven we horen de situ ja de zeer hachelijke situatie mensen die sterven kinderen die sterven op weg naar we horen dan nog eens van inderdaad het opvlakkerend geweld en opvlakkerende vijandigheid hoe ja, vanuit, zeker vanuit mensenrechten -oogpunt. En ik denk voor mensen met een hart voor mensenrechten is dit, is dit ja, een onwaarschijnlijk verhaal. Hoe, in jouw ogen, hoe, hoe zijn we hier eigenlijk terechtgekomen? Hoe is het zo ver kunnen komen dat we nu eigenlijk in deze totale menselijke situatie zitten? Dat is een goede vraag die ik, mij, die ik mijzelf ook ja. al veel, veel gesteld heb. Mm -hmm. uh, ook de, de afgelopen weken, hè, zeker toen we al die toestanden hebben gezien aan de grens, toen Erdogan mm -hmm. heeft besloten van... Uh, van de grens open te zetten. Het feit dat je ziet dat, ja, dat mensen worden doodgeschoten nu aan onze, aan onze grenzen. er mm -hmm. uh, is nu ook hard bewijs uh, voor, ook door Amnesty International. Wordt nog altijd staalhard ontkend door de Griekse overheid. Hè. Wordt afgedaan ook als Turkse propaganda. Ik heb daar zelf ook de, de Europese Unie nog, nog niets... <laughs> Over horen zeggen of echt horen je, je, je spreekt veel, natuurlijk, er is de Griekse overheid, maar ik hoor jou al van redelijk in het begin spreken over de Europese Unie, Europese landen. Ligt daar voor jou toch wel eigenlijk misschien de grond of de grondoorzaak van, van, van wat dat we nu zien daar? Ja, nee, zo, sowieso. Ja. Uh, voor mij is alles wat hier nu zich afspeelt op de Griekse eilanden een, een rechtstreeks gevolg van de EU-Turkije-deal. En die is natuurlijk mm -hmm. beslist, door de, of beslist aangekondigd door de Europese lidstaten allemaal samen. De Turkije-deal was inderdaad de deal tussen de EU. Turkije zou vluchtelingen ja, tegenhouden, of asielzoekers tegen, migranten tegenhouden, bij wijze van spreken. En, uh, dan de, de, de nieuw aangekomenen zouden teruggestuurd worden en dan zouden een aantal mensen gereloqueerd worden. Het was een soort van, ja, een beetje een koehandel, de, die, die, die, ja. die daar gezet ja. werd. In 2016, hè, als ik... In maart 2016, ja. ja. ja. Oké, okay, sorry dat, dat ik je onderbreek, maar eventjes... Ja, dat ja, het, dat is uh, ja. belangrijk hmm. om, uh, om ja. te duiden. Maar ja, en zelfs nog... Ik zou zelfs nog verder durven gaan dan alleen maar zeggen het is een, een rechtstreeks gevolg van de EU-Turkije-deal. Ik vind in... De afgelopen twee jaar, toen ik hier in 2017 en 2018 was, ben ik er ook meer en meer van overtuigd geraakt dat het ook echt gaat om een bewust beleid van de Europese Unie. Dat ze echt een signaal willen sturen van kijk, we gaan mensen laten kreperen en overvallen, overvolle kampen. En we hopen dat die boodschap wordt doorgestuurd hè, naar, de, naar de thuislanden en naar Turkije. Mm -hmm. En dat mensen gaan, uh, gaan stoppen om, om, om te komen. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat... Denk, de verantwoordelijkheid van ja ook dan hè, in ons geval de Belgische regering denk dat het heel belangrijk is om om daarop te blijven hameren hè. zeker als je ziet bijvoorbeeld vorige week waren er die die foto's van 200.000 Duitsers die uh, werden gerepatrieerd hè, vanuit verschillende landen en werden teruggebracht naar Duitsland um, Tienduizenden uh, arbeidsmigranten uit Roemenië, Bulgarije, die nu naar verschillende lidstaten worden overgebracht om te oogsten. Mm -hmm. um, dat kan allemaal wel. Maar 40.000 vrouwen, mannen, kinderen, baby's in veiligheid brengen uit overbevolkte kampen in de Griekse eilanden, die nu echt wel een risico lopen. Mm -hmm. Op corona uiteraard, dat kan dan niet. En ik vind... Ja, voor mij is het ook heel belangrijk nu. Ik zie dat er, is nog, altijd, er is nog altijd geen, geen duidelijk plan is mm -hmm. uh, voor een corona-outbreak uh, hier. En als het hier goed afloopt, is het echt puur aan geluk te danken. Niet yeah. omdat het, het plan is, maar puur geluk. Ja, en, ja we, we, Dat we daar niet komen... willen lopen en zoveel levens op het spel willen zetten, vind ik echt ja. We, ko we komen subiet nog even terug op de, ja, die specifieke, dan heel urgente COVID- uh, of corona-situatie. Maar ja, je zegt, ja, de, de EU, het is, zelfs, het is meer dan gewoon de zaken op zijn beloop laten. Het is een actief, uh, een actief beleid van afschrikking eigenlijk hein, naar mensen toe. Mm -hmm. In de EU, en we hebben dat ook meerdere Belgische beleidsmakers wel af en toe horen zeggen, gaat er ook wel echt een beschuldigende vinger naar de Griekse overheid. En ja, de Grieken doen het niet goed en, en, en zij moeten eerst hun zaakjes op orde hebben en zo. Vind je dat een, een faire, of zit daar, zit daar een grond van waarheid in? Of, heb je zo, heb je iets van, of hoe kijk jij dan naar die balans, zal ik maar zeggen, tussen ja, de nationale verantwoordelijkheid van Griekenland en dan ja. de EU als instelling en de EU-lidstaten allemaal individueel als, als landen? Ja, dat is die typische pingpong, die ik mm. ook opnieuw als een bewuste strategie vanuit de ja. Europese Unie zie, eerlijk gezegd. Dat er op die manier, zeker rond asiel en migratie, een zodanige constructie op is opgesteld met de Europe Europese commissie die bepaalde verantwoordelijkheden heeft. En dan de lidstaat. En natuurlijk Griekenland zelf heeft overduidelijk ook een grote verantwoordelijkheid. Maar dan bijvoorbeeld hier op het eiland, dan komt Frontex er zo bij. En dan is er het campmanagement van Moria. En altijd als er echt iets misloopt, dat was als ik hier net ben aangekomen in de winter van 2017, er zijn verschillende mensen gestorven hè, in hun tent in de winter van de kou in Moria. Maar we hebben toen echt geprobeerd, ook met adv advocaten, van wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk. En toen hebben we die pingpong ook wel echt weer perfect gezien. En, en voor mij is dat een, een, ja, een constructie die, die echt wordt gebruikt om verantwoordelijkheid te ja. ontlopen. En, en, en, er is zo'n uitspraak niet van als, als niemand verantwoordelijk is of als we op niemand de schuld kunnen afschuiven, is iedereen schuldig. Hmm. En ik en denk, dat dat, dat, denk dat dat echt wel klopt voor, voor de situatie hier. Ik denk dat iedereen hier zeker en vast ook Griekenland, hè? zeker en vast ook Griekenland, maar iedereen verantwoordelijkheid moet opnemen. En een heel concreet voorbeeld is bijvoorbeeld, er is nu veel sprake rond de niet begeleide minderjarigen, hè? Uh, dus nu zijn er ongeveer 850 in Moria, mm -hmm. um, en of de eu lidstaten bereid zijn om een deel van hen misschien op te vangen. Um, een van de belangrijke dingen ook om in gedachten te houden is onder de Dublin-verordening. Moet de asielaanvraag eigenlijk behandeld worden in het land van aankomst, hè? dus dan op, ja. op Griekenland. Maar er is een uitzondering op mogelijk en er zijn veel mensen die hier aankomen, zeker niet begeleide minderjarigen, die al familie hebben, mm -hmm. die misschien wel ouders hebben of dichte familiebroers, zussen in andere Europese landen. Waar Griekenland dus de aanvraag indient, bijvoorbeeld hè, voor België of Nederland, van: oké, okay, we hebben hier een, een, een zusje. Nee, nemen jullie nee, ook. Ja, ja, ja. En we zien in de afgelopen jaren, daar, daar zijn echt percentages over, dat steeds minder lidstaten daartoe breiden. Nee, nee, nee, dat is ons probleem. Ja. Dus een opnieuw een gebrek aan politieke wil en een gebrek aan nemen van verantwoordelijkheid. Ja. veel meer En een soort ja, uh, misbegrepen uh, fatalisme of vingerwijzingen naar elkaar. Nee, nee, het is wel, wel degelijk de verantwoordelijkheid van de EU-lidstaten als geheel en elke, elk individueel. Ja, ik moet zeggen, Carmen, het is inderdaad ook voor mij een beetje... Um... Allee, het komt binnen, want ik, ik weet niet of je het herinnert, denk een tweetal jaar geleden zaten we in Brussel, zagen we elkaar en vertelde je over je ervaringen. Toen vertelde je effectief over een aantal van die mensen die je toen hebt weten sterven in, uh, in de kampen in de winter toen en dat je een, een waanzinnige zoektocht naar hun familie ook moest ondernemen om maar, hen maar op de hoogte te kunnen brengen dat hun, hun, hun papa, hun, hun, hun man gestorven was. Dus het is onwaarschijnlijk dat die verhalen eigenlijk nog altijd, nog altijd aan, de, aan de gang zijn voor de mensen die nu, nu pas afstemmen. Hè. Ik ben, uh, we zijn in een Amnesty at Home project aan het praten met Carmen Dupont in, uh, in Lisbos over de situatie daar van vluchtelingen, van migranten. Misschien beter om te zeggen van de mensen daar uh, in, de, in de overbevolkte kampen. Uh, misschien voordat we uh, na, naar het laatste stuk ja, wat kijken van wat, wat moet er moet gebeuren, misschien nog eventjes toch naar die. Naar die Heel, dan die COVID-situatie dan. Um, ja, daar, daar, ik denk dat er straks ook wel heel wat vragen nog gaan, gaan komen daar rond. Die situatie. Ik hoorde vanmiddag op, op, op de Belgische radio dan hè, Bruno Dersago, de, de correspondent voor de WRT in Griekenland, en Ja, in Griekenland, het, het, het, het valt al bij al nog mee. Uh, iedereen volgt goed de regels. En, en, en, uh, enfin, dat was zo een relatief positief verhaal uit, uit, uit Griekenland. En ik dacht bij mezelf, ja, maar het verhaal voor de, voor de vluchtelingen en migranten in de kampen is helemaal anders. Hoe Zijn er maatregelen? Wordt er iets voor hen aan basisvoorzieningen extra voorzien? Zijn er extra regels? Zijn er misschien ook extra beperkingen? En ook misschien, hoe, hoe past, allez, wordt daar aandacht aan besteed? Hoe spreekt de politiek over hen? Hoe, hoe ziet men ja, de aanwezigheid van die, of, of die, die overbevolkte kampen? Hoe ziet men dat in die COVID-crisis in Griekenland? Ja, wel, eerst en vooral of er, of er een plan is voor de kampen. Hier, hier, hier zeggen we vaak de plan is dat is no plan mm. uh, <laughs> um, Ja, we wachten eigenlijk nog altijd op een, op een heel, heel duidelijk plan. Um, bijvoorbeeld in, in Moria zijn er enkele medische uh, NGO's uh, actief, dus actoren, bijvoorbeeld artsen zonder grenzen, hè, die zijn mm. actief in, in Moria-kamp. Um, maar vanuit de autoriteiten zelf of de Griekse overheid zie je echt heel weinig en ook echt wel een gebrek aan, uh, aan coördinatie. Eigenlijk is hun aanpak nu geweest, eigenlijk van, van zelfs voordat de lockdown voor iedereen begon, uh, hebben ze wel de lockdown ingevoerd voor Moria-kamp. Dus uh, al heel snel mochten mensen daar eigenlijk nog amper, amper buiten. Dus dat is, uh, de bewegingsvrijheid is daar heel erg beperkt. Mm -hmm. Maar natuurlijk voor enorm veel stress zorgt bij mensen, want ze hadden een gebrek aan informatie. Ze zien dat er aan hun sanitaire omstandigheden en aan social distancing enzovoort niks verandert. Ze mm -hmm. zien dat er, ja, dat er geen medische actoren bijkomen of geen extra hospitaal wordt opgericht, maar ze worden gewoon eigenlijk gewoon ja, opgesloten bijna. Mm. En dat heeft voor heel veel, heel veel spanningen gezorgd. Um, voorlopig zijn er dus nog altijd geen, geen gevallen van corona vastgesteld binnen het kamp. Mm -hmm. uh, hier op Lesbos, uh, en mm -hmm. ook maar zes gevallen in Lesbos in het algemeen, dat is misschien een voordeel dat we hebben hè, als eiland, mm, dat we ook een ja. soort van natuurlijke quarantaine hebben. Op het vasteland wel in twee uh, vluchtelingenkampen. Um, en daar, wat echt wel opnieuw hallucinant was, is dat we uit verschillende goede bronnen in, in Rizona-kamp hebben vernomen. Dat de 23 mensen, denk ik, daar die positief hebben getest op corona, dat die niet werden afgezonderd. Dus die bewegen zich vrij ja. rond in ja. het kamp. Dus dat is natuurlijk heel duidelijk dat ze het er um... ja. Ja, niet zo nauw mee doen. Nou nee. um, er wordt wel eens gezegd van: um, Ja, corona, deze coronacrisis zal alles veranderen, zal heel veel veranderen, is, een, is misschien ook een breekijzer voor. Uh, Verandering ja, ten kwade, maar misschien ook ten goede. Ik weet, je hebt geen glazen bol, hè, maar heb je nu het aanvoelen dat dit iets zal veranderen ten gronde aan de hachelijke situatie die nu toch al jaren... Hè, je was daar de eerste keer in 2017 en het, gaat eigenlijk al, het is al aan de gang sinds 2016. Heb je het gevoel dat dit kan ergens een keerpunt zijn? Of, of, of, wat is jouw aanvoelen daar? Goh... Um... Op korte termijn hiervoor voor corona en de maatregelen en ja, bijvoorbeeld hè, de lidstaten die dan nu zeggen van we gaan proberen 1600 mensen te evacueren. Op dat vlak ben ik eerlijk gezegd heel pessimistisch. Um, mm -hmm. Ik denk dat we de afgelopen jaren hebben gezien dat er veel wordt uh, gepraat en beloofd, maar heel weinig wordt gedaan. En ik denk het feit dat we nu al zo ver in de coronacrisis zitten en er eigenlijk nog altijd niet echt iets gebeurd is, dat er eigenlijk al heel veel zegt. Mm. Tegelijkertijd wil ik, ja, wil ik wel graag geloven dat er voor ons, als uh, activisten en ja, ook de mensen die aan het luisteren zijn, uh, mm. luisteren dat ze geïnteresseerd zijn en, en uh, uh, misschien ook wel willen actie ondernemen. Op dat vlak ben ik wel meer hoopvol. Omdat we hadden het er eerder over. Ik denk een van de grote uitdagingen die we hier hebben, is dat we. Heel vaak het gevoel hebben dat we hier alleen aan het strijden zijn in Lesbos. Zo'n beetje de donkere onderbuik van Europa. Dat we ook als activisten aan ons lot worden overgelaten. Dat het heel moeilijk is om nog media-aandacht te krijgen. Of om, om die zaken op de politieke agenda te houden. En dan eigenlijk, ja, dat is begonnen met extreem geweld. Daardoor is er dan wel opnieuw media-aandacht gekomen. En nu is er, is er de corona... Crisis. Het voordeel daarvan is dat er nu wel een soort van momentum opnieuw is. Een soort van energie, zeker ook onder activisten in verschillende landen, ja. uh, om initiatieven op te zetten, om campagnes op te zetten, om die druk ook politiek op de, op de lidstaat weer op te voeren. Een mooi ja. voorbeeld is de SOS Moria-campagne, bijvoorbeeld, die sommige mensen misschien zullen gezien hebben, die vooral in Nederland heel hard loopt. Ja. Uh, gestart door dokters hè, die hier in, in Moria-kamp, ja, ja, ja. die in hun vakantie in Moria-kamp ja. gaan helpen. En nu proberen van, uh, van daar iets rond te doen. Um, ja, denk, ja. Dat stemt mij wel hoopvol. Ja, ik denk inderdaad dat dat ook iets is dat we... Allee, een van de redenen waarom dat we dit gesprek hebben, is ook omdat wij ook met, met uh, opnieuw uh, ja, op de barricade gaan staan. We, we hebben dat al veel gedaan, maar dat we dat ook opnieuw doen rond de situatie in de Griekse eilanden. Uh, en dat we wel inderdaad voelen en zien dat er... Dat er um, uh, zeker bij heel wat mensen een gevoeligheid en, en een wil tot solidariteit is. Um, en dat die, die crisis, dat, dat, dat gevoel van solidariteit in elk geval aanscherpt. Nu, dat brengt mij eigenlijk bij, bij het laatste stukje. En dan gaan we een paar, een paar vragen uh, van, van mensen die aan het kijken zijn of te luisteren zijn, die we binnengekregen hebben, er eventjes bij nemen. Um, hè, we zijn eigenlijk van nature bij aangekomen. Ja, de situatie is heel erg. Er is actie nodig. Wat voor actie moet dat zijn? Wat kunnen we, we hier aan doen? Um, ik weet dat jij zo iemand bent. en Amnesty is een organisatie die, die, die, ja, die verandering wil, die de dingen ten goede wil, wil veranderen. Dus wij blijven niet bij de uh, pakken zitten. Vandaar actie. Misschien bij jou of bij jullie beginnen en bij, bij, bij de mensen met wie jij daar werkt en, en, en contact hebt. Wat doen de activisten ter plekke nu? Wat is jullie prioriteit nu? Wat is misschien de prioriteit van de mensen in de kampen nu? Verandert corona daar iets aan? Is er zoiets dat, dat nu echt op, bovenaan op jullie prioriteitenlijst lijst staat, van de dingen die jullie echt doen? Goh, een van de zaken waar we nu vooral heel erg op, op inzetten um, en ook contact hebben met, andere, met activisten in de andere eilanden, is uh, mm -hmm. een beetje het voorbeeld van de clip die we eerder hebben gezien. Hè, omdat um, sowieso de kampen voor ons zijn altijd al een beetje een zwarte doos geweest. Hè. Het is heel... Ja. Er kunnen mensenrechten schendingen plaatsvinden waar we dan ja, misschien nooit van op de hoogte worden gesteld. Mm -hmm. zonder, zelfs zonder corona was het al moeilijk voor ons om altijd te kunnen opvolgen en, en toegang te hebben tot informatie. Ook vaak omdat mensen heel bang zijn soms om dingen door te sturen of verslag uit te brengen. Omdat ze uh, schrik hebben van, uh, van repressie. Mm -hmm. Wat, dat je, wat dat je nu ziet, is dat... Um, omdat er natuurlijk... Dat is dan het voordeel, omdat er sommige... Sommige activisten, ook in de kampen zelf, hè, vluchtelingen die natuurlijk ook misschien als activist zelfs gevlucht zijn, hè, als politiek activist gevlucht zijn uit een ander land. die al jaren actief zijn, die hebben nu echt een heel goede ervaring opgebouwd. en die zijn heel goed geworden in verslaggeving. Ja. Um, en dat, dat is een netwerk dat we nu aan het uitbouwen zijn, waar, dat wij, dan, waar dat wij die informatie verzamelen, zoals die clip bijvoorbeeld. en dat ja. wij dan de megafoon proberen te zijn. Om, om aan te klagen wat er natuurlijk op dit moment um, ja, hmm. gebeurt in de campanning. Ja. Dat al een heel belangrijke eerste stap is. En dan is het eigenlijk ja, ook vooral aan jullie en de mensen die aan het volgen zijn om ons te helpen om, ja. om dat mee dus te verspreiden en om daarover te praten. Een, en stem, en... een stem te zijn voor de mensen die het die, die, ja, enorm, enorm moeilijk hebben. De, als we kijken naar de... Ja, wat, wat, moet, wat zou de overheid moeten doen? Misschien hadden ze het al lang moeten doen, maar, maar wat zouden ze nu... Zeker moeten doen? Uh, top, ja. top prioriteit? De topprioriteit is evacuatie van de kampen ja. op dit moment. Um, zeker mensen die, uh, die heel kwetsbaar zijn, hè, die in de, in de risicogroep voor corona zitten. Mm -hmm. um, maar in, in het algemeen, ja, als je ziet nu, die, ja, je, je kan gewoon geen, <laughs> geen corona-maatregelen doorvoeren in, een, in kampen nee. die zo volk okay. zijn. Dus het um, gaat niet, het dat gaat niet het zozeer is het om, een om daar... Nee. Urgente, ...urgente zaak. Maar ik denk mm. in het algemeen, voor mij... Mm -hmm. dus dat is al de afgelopen jaren, maar zeker de, de laatste maanden en, en weken, toen ik, echt, toen ik nog niet in Lesbos was, maar constant... Ik, zat, ik zit in al de WhatsApp-groepen natuurlijk van het mm. eiland. Berichten doorkreeg van... We worden nu opgejaagd uh, door mensen met kettingen. Ik ga niet ja. langs daar, want er is een roadblock. Mensen die worden doodgeschoten aan de grens. Voor mij is het nu echt een moment... In Europa, dat ons moeten we ons afvragen van, ja, wie zijn we als Europa? Hmm. Waar staan we voor? Zo... Existentieel eigenlijk. Allee, als het al ja. niet existentieel was, dan is het nu zeker zo. Een stuk wel. Het gaat over ja. de waarden en de normen waar dat de mm -hmm. Europese Unie zo gezegd op gestoeld is, waar mm -hmm. ik nog heel, heel, heel weinig van, van merk. Hè? Solidariteit, uh, mm -hmm. rechtsstaat, mm -hmm. uh, vrijheid, waardigheid. Ik merk er aan de grenzen uh, bitter weinig van. Mm -hmm. En ergens ook zo heel de solidariteit, die nu op verschillende manieren natuurlijk ook lokaal gebeurt hè, rond de coronacrisis. Ik hoop dat dat mensen wel ja, kan inspireren. Om, ja. om, Misschien om, om, te te om, om te tonen dat het kan en dat er, dat er lichtpunten zijn. Ik weet nu niet, ik, ik denk niet dat we het al vermeld hebben, maar vandaag bijvoorbeeld. Heeft Duitsland wel een. Uh, of zijn er een aantal mensen kunnen geëvacueerd worden, heb ik begrepen? Ja, 35 jongeren zijn ja. uh, gisteren naar Athene overgebracht om dan uh, ja, naar, uh, naar Duitsland door te reizen. En dan, uh, ja, Luxemburg heeft ook beloofd om uh, 12. Uh, mensen te, te relokeren, zoals dat dan heet. Ja, uh, binnen, dus te evacueren en, en, en op een deftige manier op te vangen en eventueel in een asielprocedure toe te laten enzovoort. Ja. Wat positief is natuurlijk, maar een zodanige kleine druppel op een heel hete plaat dat ik het er persoonlijk heel moeilijk mee heb om... Om er, ja, oké, okay. dat snap ik. Dat snap ik maar wel om te zeggen: het kan. Het is op zich, er is geen, er is geen, dat is geen onmogelijke opdracht. Met, met politieke wil en met, met, met, met genoeg dynamiek is dat allemaal te doen en is dat eigenlijk inderdaad niet zo'n zo zeer complexe uh, zaak om eigenlijk die, die, die kampen te evacueren. Wat me denk ik ook uh, bij, ons, bij ons slot nu brengt, dat is. Ja, wat, wat, wat met ons België, hè? Ik, ik, ik verwees er al naar, met Amnesty Vlaanderen, en trouwens samen met, een, met, gesteund door een platform van heel wat organisaties, zoals um, onder meer Vluchtelingenwerk, uh, die, die ook mee eh, aandacht vragen, niet alleen voor de kwetsbare mensen hier in België dan, hier bij ons, vanuit België gesproken, uh, waar de Covid crisis eh, eigenlijk ook, ook opnieuw de meest kwetsbare test, maar dat dat ook binnen onze EU-grenzen eigenlijk zo is. Dus wij hebben eigenlijk een heel, heel concrete oproep lopen, namelijk we vragen aan al onze activisten, aan alle mensen, ook aan alle mensen die nu aan het luisteren zijn om onze petitie te tekenen, die uh, op onze website uh, staat. En we hebben eigenlijk heel concrete vragen aan onze premier uh, Wilmis en uh, de regering, uh, uh, Vraag aan de Griekse regering hè, om mensen inderdaad naar het vasteland over te brengen in geschikte uh, opvangcapaciteiten. Maar vooral, neem ook zelf je verantwoordelijkheid en breng kwetsbare mensen over naar België. Al maar om te beginnen, uiteraard, met de niet-begeleide minderjarigen. Maar zelfs daar zien we voorlopig nog geen engagement. Maar vergeet ook die andere kwetsbare groepen niet uh, en doe. Um... Doe uw deel, eigenlijk. Dat is onze boodschap aan de, aan de Belgische overheid. En dat is een, iets heel concreets wat we kunnen doen, is die oproep ondersteunen. Want we gaan trouwens vrijdag, overmorgen, gaan we in eerste keer tussentijds die handtekeningen afgeven aan de Belgische regering. Om inderdaad dit moment van solidariteit in de EU en wereldwijd, zeker ook in België, om dat ook te laten uitstralen op de mensen in de eilanden, ook, ik onthoud ook zeker hè, de stemgeven. We zijn daarom dat we er ook mee begonnen zijn. Um, de stem geven aan de mensen in de kampen. Het, is, het zijn allemaal individuele verhalen, allemaal individuele mensen. Het is inderdaad tijd om, um, om solidair te zijn. Dat is als is ook iets wat ik meeneem, uh, Carmen, uit ons eerste ronde gesprek. We, gaan, we zijn dik een half uur bezig, dus het is dringend tijd om even naar een aantal uh, vragen te kijken. Voor mensen die ondertussen erbij gekomen zijn... Uh, Binnen ons Amnesty at Home, project van Amnesty Vlaanderen, dat we, waarin we in deze coronatijden apart, maar toch samen solidair zijn en voor mensenrechten opkomen, spreek ik met Carmen Dupont. Zij is in uh, Lesbos En uh, we hebben het gehad over de situatie in de, in de kampen op de eilanden, eh, meer bepaald op Lisbos, hoe we in die situatie terechtkomen zijn, wat we eraan kunnen doen. En laat dus gerust nog uw vragen komen in de, in de opmerkingen. Ik, ik uh, krijg ze hier ondertussen binnen en ik neem er een... Uh, een paar, uh, een paar vast. Nu, ja, te, te, laat ons maar beginnen waar we geëindigd zijn. Hè. Wat kunnen wij doen? Hè? Ik denk dat mensen... Um, je kunt niet anders dan geraakt zijn door dit verhaal. En misschien ja, kan er zich wel machteloosheid van je meester maken, als je het hoort, maar het hoeft niet zo te zijn. Um, zijn er dingen die we um, kunnen doen hier om te helpen? Oké, okay, we kunnen mee druk zetten met die petitie van Amnesty Vlaanderen, maar ik zie hier mensen... Ja, zouden wij, Kunnen wij naar daar gaan? Um, kunnen we dingen opsturen? Kunnen we materiaal opsturen? Um, ja, zijn er nog andere dingen of andere solidariteitsacties die jij ziet gebeuren en waar we misschien inspiratie door kunnen krijgen? Oh ja, ik, denk, ik denk daar ook vaak over na. Ik denk dat een van onze grootste vijanden als activisten is dat we, dan, dat we vaak dan overvallen worden door machteloosheid. Als we dan hmm. ja, de, de big picture bekijken en denken van... Oh, iets iets kleins zoals ik die een, een Facebook-post deel en praat met mijn buren over de situatie in Lesbos, maakt geen verschil. Um, ik denk dat dat heel gevaarlijk is. Ik denk, mm -hmm. Voor mij als activist, wat aan mij altijd maar meer duidelijk wordt, is um, Martin Luther King heeft ook die uitspraak. Hè, wat ons bijblijft zijn niet de woorden van onze vijanden, maar de stilte van onze vrienden. Um, en ik heb het eerder ook al aangehaald, ik denk, um, ik wil nog altijd graag geloven dat de meerderheid van de mensen in Europa wel al die waarden onderschrijft mm -hmm. rond rechtsstaat en solidariteit en uh, ja, respect voor de mensenrechten en, en waardigheid, maar we moeten oppassen dat we niet, dat we niet, passief, dat we niet passief blijven, want de haters hebben, um, hebben vaak een, een, luidere, een luidere stem. Mm -hmm. Um, en ik denk dat dat klinkt misschien triviaal, of, of hoe zeg je dan, om te zeggen van uh, het is belangrijk om erover te praten en om die boodschap te verspreiden. Maar ik denk dat het echt wel heel, hmm. heel belangrijk is. En het gaat ook niet alleen over de situatie van, van vluchtelingen en migranten. Effie, de oprichter hier van, uh, van de lokale groep, zegt vaak van het gaat niet echt daarover. Het gaat over ons, over wij als... Ja. Europeanen en waar dat we willen voor staan. En ik denk dat je dat op... daar kan je voor naar lesbos komen, bijvoorbeeld zoals ik. Maar dat kan je ook in, eigenlijk in je straat doen en in, in lokale initiatieven. En ik denk mm -hmm. zeker nu, dat is dan iets dat mij hoop geeft door, corona, door de coronacrisis. Zijn er zodanig veel positieve initiatieven die in buurten beginnen, waarvan ik hoop dat, dat zich ook verder kan, kan ontwikkelen omdat um, we gewoon opnieuw weer die, die, die cultuur en die, die, die basiswaarden opnieuw mm. uh, echt okay. een heel duidelijke plaats kunnen geven. Uh, concreet natuurlijk, bijvoorbeeld ja, Lesbos Solidarity. We zijn op sociale media. Ik zou zeggen, volg ons. Uh, mm -hmm. We hebben ook altijd nood aan... Um, uh, na corona opnieuw aan vrijwilligers ook, als mensen mm -hmm. willen, uh, willen komen naar, uh, naar Lesbos. Ja. En altijd ja. nood aan middelen natuurlijk. En iets wat, wat ik wel nog wat toevoegen daarnet ook, omdat je... Praten we natuurlijk over de kwetsbare groepen hè. In, in België. Als lokale groep um, geven wij ook bijstand aan lokale mensen in nood. Dat is een van de redenen waarom ik het heel belangrijk vond om voor een lokale groep hier te werken. Omdat we evenveel solidariteit willen tonen met de lokale gemeenschap ook. Dus bijvoorbeeld wij, wij ondersteunen nu het lokaal ziekenhuis uh, met donaties. We proberen materiaal naar het ziekenhuis uh, te krijgen. Uh, we kijken hoe we laptops nu kunnen krijgen naar, naar kinderen en arme gezinnen, die anders uh, online uh, de lessen niet kunnen volgen. Dus we zijn met lokale scholen hier in contact. Um, ja, en dat is super belangrijk ook hè, voor, voor de community hier. Mm -hmm. Ja, ja, absoluut. Dus ik denk inderdaad dat, ook, dat is ook een van de redenen waarom het zo belangrijk is om met iemand als jou ook te spreken, die inderdaad ter plekke en met lokale grassroots um, organisaties werkt. En dat zijn kanalen, denk ik, waarbij we enerzijds de verhalen van de mensen inderdaad kunnen horen en een megafoon geven, maar dat ons ook misschien in staat staat om naast ons Amnesty-werk druk zetten op de beleidsmakers, dat er ook via, via de weg, als ze jullie volgen op inderdaad social media of op andere manieren, eh, Lesbos Solidarity, dat, ze, dat er ook wel op andere manieren een concrete bijdrage kan komen. Um, ik hoop dat daarmee een aantal vragen van onder andere uh, Margrethe Huismans en Sylvie Courtois en maar niks van langenaker um, een, um, uh, allee, uh, toch min of meer uh, al beantwoord zijn. Ik zie hier ook nog staan, maar ik weet niet of je dat zelf zal weten, heeft mondmaskers maken bijvoorbeeld zin en die opsturen naar... Dat is, zo, dat is een zeer grote discussie hier vandaag in, in België. Ja. Eh, het al dan niet dragen van mondmaskers. We hebben mondmaskers. die discussie vandaag hier ook gehad. Binnen ah, het okay, voilà. team <laughs> Nee, bijvoorbeeld omdat... Um, ja, een heel ja, het is een probleem natuurlijk ook als eiland... Om, om bevoorraad te worden. Mm -hmm. En uh, ja, een paar weken geleden was er een, een lading, uh, ook van mondmaskers, onderweg naar Lesbos, maar die is blijven steken in Athene. En toen hebben wij hier de boodschap gekregen, jullie moeten wachten op de container die uit China komt. Ja, dus dan zijn natuurlijk verschillende mensen mondmaskers beginnen, uh, beginnen maken hier. Um, dus, en er zijn ook ja, vluchtelingenprojecten die, die mondmaskers aan het maken zijn. Okay. Ik heb ondertussen wel ook vandaag nog vernomen dat er een, uh, een zending van 20.000 mondmaskers onderweg is en hier snel zo moeten uh, arriveren. Okay. Dus uh, daar hopen we op. Ja, dat is overal inderdaad, ik denk in de hele wereld inderdaad een, een, een, een issue, maar ook iets inderdaad dat veel mensen zelf ook, ook kunnen, uh, kunnen bijdragen. Um, ik, um, ik zie hier ook nog een vraag die misschien inderdaad... Um, gelinkt is, die misschien meer een vraag voor mij is dan, dan voor jou. Annie Kroeland vraagt is er samenwerking met Human Rights Watch mogelijk om zo meer druk te zetten? Is Inderdaad, is er meer frontvorming van organisaties, mensenrechtenorganisaties als de onze nodig om die boodschap te brengen? Um, ja, Human Rights Watch doet ook vaak heeft onderzoek gedaan, denk ik, in de kampen. Amnesty heeft onderzoek gedaan in de kampen. Wij hebben uh, informatie naar buiten gebracht. Uh, we hebben ook al een paar keer gezamenlijke oproepen gedaan aan de EU om, om op een andere manier om te gaan met het vraagstuk. Is er ook daar van die, ik zal maar zeggen, grotere uh, ja, NGO's, Amnesty, Human Rights Watch, is er meer, meer power nodig ook voor jou? Ja, dat is natuurlijk superbelangrijk. Vooral ook om, uh, om mensen van die organisaties hier op het terrein een tijdje te hebben. Hè. En mm. dat is natuurlijk vaak via... Ja maar alleen maar mogelijk om, om hier te komen op missie. Mm -hmm. um, maar ja, de, de, de realiteit is hier zo complex dat het natuurlijk geweldig zou zijn om hier mensen soms wat op langere termijn te kunnen ja. hebben. die ook echt kunnen helpen hier met, met, met onderzoek. En, uh, en lobbywerk eventueel. En echt met beleidsmakers samenwerken. Ja, daar zijn we nu enorm uh, ja, mee bezig. En wat ja. het er ook al eerder over, dat is iets dat door de jaren heen al mijn grote frustratie hier is op het eiland. Dat je hier heel... Snel wordt meegezogen in firefighting. En ook hmm. al kom je hier om meer politiek uh, strategisch werk te doen, vaak ja, ja. lukt het gewoon niet omdat er zoveel, omdat er altijd een soort van emergency mode is en er wordt heel veel humanitair werk ja. gedaan, wat ja. super belangrijk ja. is. Maar het politiek werk natuurlijk in de buurt ja. is heel belangrijk. Ja, en inderdaad, en Amnesty, onder andere en Human Rights Watch ook. Ja, wij zijn dan natuurlijk geen humanitaire organisatie, maar wij, wij willen net verandering structureel op langere termijn ook bewerkstelligen. Dus daar is zeker een belangrijke rol ook voor ons weggelegd. En daarvoor hebben wij ook natuurlijk al onze supporters en activisten nodig, onder andere om overmorgen aan uh, mevrouw Wilmis en haar regering een duidelijke boodschap uh, te geven. Um, ik zie hier nog een vraag van um, Sarah van VZW. Humain, trouwens ook een, een organisatie die bij ons, hè, als grassroots organisatie, ja. heel veel werk doet. Ja. Um, die die um, bijzonder belangrijk is. Kunnen we ook druk uitoefenen om meer mensen op te nemen dan dat vreemde en lage cijfer? <lacht> uh, en samenwerking met Missing Children Europe, die is er misschien al. Zijn dat dingen die bij jou... Oh, missing Children Europe, daar ben ik zelf niet van op de hoogte, maar... Nee. Dat zou, dat zou kunnen dat daar een samenwerking mee is. Nee, maar dat is inderdaad de, de grote vraag nu. Hè, waar dat we ook... Ja, er zijn verschillende campagnes die, die, die echt wel aan het groeien zijn en die, die specifiek daarop gericht zijn, hè, om die druk te verhogen op, op lidstaten. Uh om echt wel grote aantallen van mensen te evacueren en niet te... Dat uh, is het, te inderdaad. Ja. Dat, is zo, dat is dan wel altijd de vraag, okay, ja, en, en, of de vraag die terugkomt. Maar hoe kunnen ze toch niet allemaal en hoeveel moeten... En dan begint dat een discussie over aantallen te worden, maar het gaat over mensen. En inderdaad, ik denk dat... 40.000 mensen geen onoverkomelijk probleem voor de EU moeten zijn. om, om uh, 40.000 algemeen gesproken, denk ik, op de ja. eilanden, hè, uh, om, om, om dat uh, voor elkaar uh, te krijgen. Um, er, zijn, er zijn dan wel een aantal vragen van Sylvie, Pieter, Wouter, um, die meer gaan over ja, de relatie met de, ja, de, de bevolking, hè, de plaatselijke bevolking, de, de, de, de Griekse eilandbewoners. Um, ja, zijn er veel contacten tussen... De mensen uh, in de kampen, maar dus ook blijkbaar buiten de kampen, hè, dus heel veel mensen die daar ook een beetje in the middle of nowhere moeten verblijven. Ik bedoel, mensen die aankomen of aangekomen zijn, zijn daar heel veel contacten en is er nu zo'n. Ja, levert in de covid-crisis vooral, denk ik, nee, hè, men, men spreekt altijd over contacten. Mm -hmm. Is er nu dan een gevoel van groter gevaar of een grotere. Scheiding tussen die twee groepen, of, of, of hoe zou je dat zien? Ik denk dat dat is zo wat de, de achtergrond van de, van de vragen die hier staan. Ja, nee, en iets, iets vrij ironisch dat het ons allemaal wel is opgevallen uh, toen dat de, de eerste coronagevallen hier werden vastgesteld, die zijn allemaal vastgesteld uh, bij de plaatselijke bevolking, hè? dus, mm -hmm. dus de, bruglijn, de migranten. En dan had je dus echt mensen toen Moria nog, nog open was en, en ze wel nog allemaal naar Mytilinie konden komen om te komen winkelen enzovoort. Dat de vluchtelingen, dat de mensen uit Moria-kamp schrik hadden van de plaatselijke bevolking of zich beschermden met, uh, met mondmaskers. Want ja, de besmettingen zaten, zaten daar natuurlijk in. Mm. En niet in het kamp zelf. Uh, maar zoals ik zei, ja, heel, heel snel is dan beslist om uh, Moriakamp eigenlijk af te sluiten. Hetzelfde met Karatepe-kamp. Uh, dus een kleiner kamp waar, um, waar meer families worden opgevangen. Uh, dus eigenlijk heb je, is het nu onmogelijk om, uh, om contact te hebben met de plaatselijke bevolking en de, en de mensen mm -hmm. in, de, in de kampen. Mm -hmm. Oké, okay. um, uh, ik denk dat we nog een, uh, we hebben nog een zevental uh, minuutjes. Ik ga nog een paar vragen hier uitpikken. Ik wil ook al meegeven aan de mensen die luisteren. Dus ik praat nog altijd uh, met Carmen, zoals jullie weten, in, uh, in Lesbos over de situatie daar. Um, we gaan niet alle vragen kunnen beantwoorden, dat zie ik nu al. Maar uh, we gaan zeker proberen na de uh, live ook nog terug te komen met een aantal antwoorden. Hè. We gaan in de mate van het mogelijke de vragen die binnengelopen zijn ook nog op een andere manier um, um, beantwoorden. Um, ik denk, eerst misschien wat ik, wat ik ga nemen, een aantal... Oh, want ik moest er nu ook aan denken, nu dat je zegt van ja de gevallen van COVID, ja de, de, de rechten van vluchtelingen... Uh, van de mensen in de kampen op gezondheidszorg, dan hè, dat er in, in principe zou moeten zijn. Bijvoorbeeld, worden zij, gewoon, worden zij bijvoorbeeld getest, maar bijvoorbeeld ook kunnen zij in ziekenhuizen terecht? Eh, zie ik hier staan een vraag van Jan, van Helena, uh, Patricia vraagt: uh, ja, is, er, is, er, um, is er genoeg ja, zeep, uh, al dat soort uh, zaken? Dat is natuurlijk dan niet specifiek gezondheidszorg. Dus misschien even apart de gezondheidszorg: is er een. Iets van gezondheidszorg? Wordt er bijvoorbeeld getest op covid? Gaan we het weten als er gevallen zijn en dat soort zaken? Goh, eerst en vooral ja, de toegang tot gezondheidszorg. Um, hier op het eiland is al, is al een heel lang een groot probleem. Omdat je natuurlijk zit in, in Griekenland, waar sowieso al door de economische crisis de gezondheidszorg uh, al serieus heeft, uh, heeft, ge, heeft geleden. Mm. Sowieso de, de lokale infrastructuur hier is al, niet, is al niet zo sterk. En dan zit je met overbevolkte kampen en, en um, ja, natuurlijk ook noden vanuit Moria-kamp, die mm -hmm. dan worden toegevoegd aan de noden van de lokale bevolking, die zelfs, ik denk, in normale omstandigheden al geen uh, allesbehalve een perfecte gezondheidszorg zullen mm. hebben. Dus er is een heel grote druk sowieso al op het, uh, op het gezondheidssysteem. En dat is iets dat ons, bij ons enorm grote zorgen baarde natuurlijk van het begin. Hè. Je hebt hier zes mm. bedden voor inten intensieve zorgen. Zes bedden. Dan ja. komt een van die uh, doemscenario's terecht. Van als er een uitbraak is, we hebben hier een heel erg oude bevolking. Hè, de gemiddelde leeftijd in Lesbos uh, ligt vrij hoog. Oh ja, dan ga je letterlijk moeten kiezen tussen ja. Ja, lokale bevolking en, ja, en, ja, ja, ja. en vluchtelingen. Daar zou het dan wel op neerkomen. En dat is een reden te meer, dus eigenlijk om ook om die kampen gewoon te evacueren. Hè. Voor iedereen ja, is, is dit een, een, een, een onhoudbare situatie en een accident waiting to happen, eigenlijk um, ja. als COVID daaruitbreekt. Ja. Nee, en wel nog toevoegen: er, er zijn verschillende medische actoren, hè, actief hmm. uh, NGO's dan uh, vooral in Moria, maar ja, ja, beperkt natuurlijk. MSF is daar ook, hè, artsen zonder grenzen. En die hebben ook hun kliniek uh, aangepast nu met een uh, apart gedeelte ja. voor corona, uh, hoe dat nodig zou zijn. Mm -hmm. Er wordt heel weinig getest, hè, maar er wordt in Griekenland heel weinig getest. Mm -hmm. um, dat is misschien ook een van de redenen, denkt iedereen, <lacht> dat we heel laag in de statistieken zitten uiteraard, omdat er heel weinig wordt getest. Maar er zijn mm -hmm. wel al testen afgenomen ook van verdachte um, gevallen in, uh, in Moria. en Die zijn gelukkig uh, allemaal negatief teruggevonden. No. Dat is Ja. Oké. Okay. Ik zie hier nog um, heel veel interessante, interessante vragen staan. Ik ga er misschien... Uh, er zijn er zeker nog, nog drie soorten... De, de, er zijn een aantal vragen van Jens en, en Marnix ook over de... Ja, en ik denk dat dat de grote vraag is, hè. waarom... Waarom blijft de EU daar zo naar kijken en de lidstaten... De, de, de vraag, ja, waarom... We hebben het al een beetje in ons gesprek, denk ik, aangehaald. Maar het blijft heel moeilijk te begrijpen, men weet heel goed wat er aan de hand is, en dat die, die inactiviteit van beleidsmakers in de EU. Heb jij daar een persoonlijke kijk op? Waarom dat, dat zo is? Waarom is België nu bijvoorbeeld ook niet meegegaan in dat initiatief om ja, een handvol uh, niet-begeleide minderjarigen op te nemen? Uh, mijn persoonlijke kijk daarop is de, de volgende verkiezingen. <laughs> ik denk ja. dat dat het antwoord is. Uh, waarom de, waarom alle, alle lidstaten zo weigerachtig zijn, ik denk... Dat het vrij duidelijk is dat we naar rechts aan het opschuiven uh, zijn in, in Europa. En dat zie je heel goed in Griekenland bijvoorbeeld. Um, waar dat voor de, de lokale activisten hier enorm bezorgd zijn hè, over de retoriek die wordt gebruikt. In, uh... ja door de Griekse regering, maar ook door de Europese Unie natuurlijk. Hè. Van der Leyen die zegt dat Griekenland ons ja. ontschildt. Um, er wordt echt een oorlogsretoriek gebruikt. Er wordt over invasie gesproken. Hmm. De regering hier heeft echt al, is, is een heel giftige campagne aan het voeren, nog steeds tegen NGO's of iedereen die als een NGO wordt... Uh, wordt word aan zien. Ja. Ik denk dat is het klimaat waar we spijtig genoeg vandaag de dag in Europa in zitten. Ik woon normaal gezien in Italië, ik heb daar net hetzelfde gezien ja. uh, met de regering daar en met, de, en met Salvini. Mm -hmm. um, en je ziet ook, ja, hier wordt, ja, de politieke analyse is hier dat de nieuwe regering, hè, de nieuwe democratie, dat die ook wel heel erg proberen extreemrechtse kiezers eigenlijk mm. aan te geven. Dat, dat is. Um, dat is ja. heel gevaarlijk en dat zie je hier ook aan het gebrek aan het extreem rechtsgeweld. En het geweld dat we hier hebben gezien, is totaal niet veroordeeld geweest. De politie doet een heel passieve houding. De lokale autoriteiten zeggen ook niets. Um, en, uh, ja. Dat is natuurlijk een vicieuze cirkel van een discours dat, dat gehouden wordt, die bepaalde dingen aanzwengelt, die dan dat discours weer verder... En, dan zo, zo, uh... en vandaar dat het ook zo belangrijk is, om wat, dat we helemaal, wat dat je in het begin denk ik, van onze vragenronde gezegd hebt, van je uitspreken, erover spreken, uh, een, te uh, ja, een, een ander discours brengen, dat dat ook zo belangrijk is, als actie op zich, dat dat al een heel belangrijke actie is. Um, misschien de, de, de, de... Ik heb straks nog één vraag, maar misschien, ik zag ook iets passeren. Ik weet niet meer van... Het was van Carine een vraag. Ja, ik denk dat, dat die verhalen over, over kinderen, en dan inderdaad zeker de niet-begeleide minderjarigen maar kinderen in het algemeen, Kun je iets zeggen over hun specifieke situatie? Want als we denken aan een kwetsbare groep, dan is dat natuurlijk. Ja, ja. Dat komen kinderen bijna ja, vanzelfsprekend in ons op. Hoe, hoe zie jij de, de specifieke situatie van kinderen in de situatie, of in de toestand daar? Ja, De situatie van de niet-begeleide minderjarigen in het kamp is, is al, al heel lang een, een, een heel grote bezorgdheid. Um, ook veel rapporten van artsen zonder grenzen, hè, daarom, mm -hmm. uh, dat we heel veel zelfmoordpogingen zien ja. uh, van kinderen, heel veel zelfverminking. Uh, mm -hmm. Die worden opgevangen in wat, genoemd, wat de safe zone wordt genoemd binnen Moria kamp Maar dat is allesbehalve uh, safe, daar kan iedereen gewoon in- en uitlopen. Mm -hmm. um, en zelfs vorige week nog is er een 16-jarige Afghaanse jongen uh, neergestoken. Dus je ziet ook... Ja, dat is een beetje een tikkende tijdbom. Hè. Uiteindelijk zie je ook heel veel spanningen uitvergroten nu in, ja. uh, in Moria. Sowieso door de overbevolking, nu nog meer door de lockdown, door corona. Um, dus heel onveilige omstandigheden en uh, ja, helemaal geen, geen bescherming. Ja, het is, uh, het is voor iedereen moeilijk om die onzichtbare... Pandemie te plaatsen. Voor, ik denk dat we allemaal iedereen die aan het luisteren is. Zo wel in die, je kunt je alleen maar voorstellen wat het voor inderdaad dan een niet begeleid kind is om dat te kunnen plaatsen. En dan nog een keer in de situatie van zo'n kamp, waar je geen enkele voorzorg kunt nemen, dan dat is uh, inderdaad heel ingrijpend. Ik ga um, voordat we afronden, misschien nog één vraagje um, van Bea. Uh, een vraagje een beetje persoonlijker naar jou, Carmen. Hoe kan je dat zelf blijven onder ogen zien en volhouden om daar te werken? <laughs> dat is een goede vraag. <laughs> uh, ja, eerlijk gezegd, ik, ik was hier in 2017 en 2018 en ik ben ook vertrokken in 2018, uh, augustus, september, uh, omdat ik het ook eerlijk gezegd eventjes gewoon niet meer kon, mijn mm -hmm. uh, team was vol. En de, dat doet mij ook meer en meer beseffen dat ik natuurlijk in een luxe positie zit, want ja, mijn lokale collega's in mijn lokale groep, die kunnen dat niet natuurlijk, die kunnen niet zomaar zeggen van, het is genoeg geweest, ik neem even een, um, een pauze. Mm -hmm. uh, maar ik denk, ja, het, het, het, alles gaat hier een beetje in extremen. Uh, de miserie natuurlijk, maar dan ook echt de solidariteit en de energie die we hebben als, als activisten en altijd als ik terugkom in Lesbos, dat was nu ook weer het geval, dus voor mij is dat thuiskomen. En dat is een soort van familie waar dat we al zoveel samen hebben, hebben meegemaakt. Uh, heel, heel veel moeilijke dingen, maar ook, ook mooie dingen. En uh -huh. um, ja, dat is, dat, is, dat is voor ons allemaal, ja, het is duidelijk geen optie om, uh, om op te geven. En voor mij was het... Uh, uiteindelijk niet zo'n moeilijke beslissing om te zeggen nee, ik ga, ik ga terug naar Lesbos in deze periode ik in, uh, toen, mm -hmm. in, met het extreem uh, rechtsgeweld omdat, ik, omdat we toch, ja, ik, ik, ik wil er nog altijd in geloven dat we een, uh, een verschil kunnen, kunnen blijven maken en uh, mm -hmm. ik denk dat dat okay. ons belangrijkste wapen is uh, hoop en, uh, Zeker en vast. niet niet toegeven aan het gevoel van machteloosheid en dat het nee. allemaal te veel is en dat onze stem en... Uh, om het even wat het is, elke, elke, ik denk, elke actie en elke discussie, uh, elke gedeelde post kan, uh, kan ja. maken. Oké, okay, ik denk dat we hier gaan afronden. We hebben dan toch gelukkig kunnen uh, een uurtje uh, praten. Um, um, ik denk wat dat je, waarmee dat je afsloot dat dat een gevoel is dat we allemaal kennen. Ik denk... Um, en met Amnesty staan we aan jouw zijde en aan de zijde van alle anderen daar. En vooral ook aan de zijde van de mensen, de meest kwetsbaren ook, in die kampen. En ik wil iedereen die geluisterd of gekeken heeft... Hartelijk bedankt voor jullie geduld, omdat we een beetje later gestart zijn door technische issues. Maar dat gaat alles met, um, met zo'n uh, zo ja, experimenten. Maar ik vond het heel erg fijn om met jou te praten, Carmen. Het was zeer um, interessant en indringend. Ik wil iedereen nog een keer oproepen: je kunt dingen doen. Je kunt hierover spreken. Je kunt hierover vertellen straks bij je huisgenoten in je kotwel of straks aan de telefoon met vrienden. Je kunt onze petitie ondertekenen om druk te zetten om België om alvast als land. Uh, meer te doen en een voorloper te zijn in Europa om solidariteit te tonen. En je kunt natuurlijk Lesbos Solidarity volgen, op Facebook naar hun werk krijgen, kijken, uh, wellicht ook jullie werk ondersteunen op allerlei manieren, financieel of anders, dat uh, staat volgens mij allemaal vermeld. En ook een um, website met alle info, ja. Voilà, inderdaad, want uh, jullie doen daar uh, fantastische inspanningen um, op het uh, terrein. Um, voilà, ik ga hier... Um, Afronden. Carmen, dankjewel. Iedereen thuis, blijf, dankjewel. dankjewel. Blijf, blijf veilig. Courage, iedereen. Blijf vooral ook Amnesty at Home um, volgen. Dit uh, was onze eerste Facebook Live in dit project, maar we hebben allerlei andere dingen uh, lopen op. Ook want we blijven mensenrechten verdedigen. Met vuur natuurlijk, zoals dat we dat doen bij Amnesty. Merci, Carmen. Tot uh, binnenkort. Uh, dankjewel, iedereen. En uh, fijne avond. Dag. Dag.